Succesvol adverteren draait om data en het optimaliseren. Met steeds minder budget, steeds groter rendement halen. En in deze video ontdek je exact de 9 stappen die wij hebben gezet... om uiteindelijk van 56 euro naar nog geen 16 euro of iets meer dan 16 euro per lied te gaan. Dat is ruim 40 euro per lied minder. In deze video onthul ik je de 9 stappen waaronder de GVR techniek. Hoe het is dus met de gvr techniek diep in het brein van je klanten komt en dus exact weet welke trigger jij moet raken met je advertenties ik laat je zien waarom elke advertentie zeer moet doen en je ontdekt de twee belangrijkste talen van winstgevende advertenties naast de dus zeven andere stappen krijg je ook nog twee zeer krachtige en tevens gratis tools die jou alles vertellen over winstgevende advertenties Tip 1 en stap 1. Zorg dat elke advertentie zeer doet. Ik ben niet op zoek naar een bepaald product of een bepaalde dienst. Ik ben op zoek naar een oplossing voor mijn behoeften of nog beter een oplossing voor mijn pijn. Welke pijn ervaren jouw klanten echt? Waar zitten ze echt mee? Willen ze een gat in een muur of zoeken ze een boormachine? Zoeken ze een grote televisie of willen ze eigenlijk gewoon dat de jaloezie een beetje recht getrokken wordt omdat er de goede vriend tijdens een voetbalavond een halve bioscoop heeft gekocht. Wil je afvallen of wil je af van dat schaamte op het strand en ben je wel klaar met dat de knoop in de weg schieten bij pas gekochte broek. Uiteindelijk heeft elke klant of bijna klant een bepaalde pijn. Achter elke behoefte zit die pijn. Zorg dat jij dus niet over het product of de dienst Hebt maar over de pijn. Zorg dat je gebruik maakt van twee talen. Je kunt je boodschap eigenlijk framen in de winsttaal of in de verliestaal. Winsttaal, win van je concurrenten. Verliestaal, stop met het langer uh, verliezen van je concurrenten. Dus zorg dat je nadenkt: hé, hey, en dat test, altijd test. Ga ik iets in een winnende taal, dus dat je echt iets krijgt als ik jouw dienst of product koop. Of zeg je van hé, je stopt met het eh, ja, pakken van verlies. Stop met eh, nog zwaarder worden, stop met eh, je hoeven te schamen op het strand. Of eh, wees trots op het strand met deze beachbody, wat dan ook. Ja, dus kijk na van oké, okay, kan ik er eentje winst maken, eentje verlies maken. En zorg dat je dan vervolgens de boodschap verlengt. Verleng de boodschap een hele belangrijke. Eh, maakt niet uit waar je adverteert. Elk kanaal heeft een bepaalde boodschap. En geeft jou een bepaalde ruimte om je advertentie in te kleden. De ene dan kan je alleen maar de tekst, de afbeelding, eh, misschien wel een paar regels. Welke tekst, de afbeelding, dient aan een bepaalde ja, vereisten te voldoen? Een paar regels. Welke ook gebruikt. Uiteindelijk stuur je ze van een kanaal naar een ander kanaal. En het liefste dan naar je website toe of naar een bepaalde plek. Zorg dat je die boodschap verlengt. Waar begin je in je advertentie en hoe verleng je die boodschap? Als jij het hebt over je snelle service, de gratis verzendkosten... en ik kom naar een pagina en ik zie dat niet in één keer staan... dan ben ik de weg kwijt. Zorg dus dat je, mijn belofte die je de belofte die je maakt in de advertentie... dat je die ook op jouw landingspagina terug laat komen. Laat je, heb je gegeven met de boodschap verlengd, zorg dan dat je aandacht besteedt aan de GVR techniek. De GVR techniek is een van de krachtigste en meest simpele technieken die je eigenlijk kunt gebruiken om dus data van je klanten te onderzoeken. Dus wat wordt er bijvoorbeeld gecommuniceerd in groepen? Bekijk LinkedIn groepen, Facebook groepen, fora's, communities. Zorg dat je in de groepen zit waar jouw klanten zich ook bevinden. Kijk vervolgens welke vragen er gesteld worden. Tegen welke problemen lopen ze aan? Wat zijn klachten die eventueel bepaalde klanten hebben? En lees alle reviews die je kunt vinden. Heb je een dienst? Bekijk dan alle reviews en dingen van je concurrenten. Maar kijk, bekijk ook eventueel boeken-sites, managementboek of gebol. En kijk eens naar de reviews over een bepaald onderwerp van dat boek. Dus stel het gaat over online marketing, dan bekijk ik alle online marketingboeken, dan bekijk de vragen die gesteld worden, de reviews, eventueel de inhoudsopgave. Zo krijg ik een beetje een beeld van wat leeft er in die markt. Richt je meer producten, zorg dan dat je alle vragen bekijkt, dat je eventueel de handleiding bekijkt. Van hé, tegen welke problemen lopen veel consumenten aan of klanten die dit product hebben gekocht. Zorg dat je zoveel mogelijk verdiept. En denk dan aan van wat jij gaat geven en niet wat jij gaat bieden. Stop met het aanbieden van jouw producten. Ik ben niet geïnteresseerd in wat jij biedt. Ik ben geïnteresseerd in wat ik krijg. Hoe beleefd wij ook zijn geworden, en gelukkig zijn we dat, hopelijk met z'n allen. In principe werkt elke. En gelukkig zijn we dat zo nodig als je nadenkt nou, over de evolutie. Jouw brein zit in overlevend stand. En dat is ook eigenlijk hoe het brein uh, ja, gefocust is. Het is continu gefocust. What's in it for me? Stop dus met het aanbieden van jouw producten. Maar ga framen, dus ja, bied hetgeen aan wat ik krijg. Dus heb het nooit meer over wij bieden je de snelste service of beste service. Nee, jij krijgt de beste service. En als je dan daarmee werkt, zorg dan dat je to the point bent. To the point, ik zie nog steeds, ja eigenlijk, adver, ik zeg altijd tijdens lezingen of in de groep als we overleg hebben, advertenties moeten niet lullen. Klinkt een beetje plat, maar behoorlijk veel advertenties wordt nog zo ingestoken dat het een beetje slap geluld wordt. Het mooie is hoe ja, minder tekst je eigenlijk krijgt, hoe meer een beetje verplicht wordt om een gerichte advertentie te maken. Als je ook kijkt naar bijvoorbeeld Google Ads, Google die besteedt enorm veel energie en data om te achterhalen van, hé, hey, hoe krijg ik het meeste geld uit mijn bezoekers? Zo, dat is hun verdienmodel. Dus die zullen ook nog echt wel met een bepaalde reden hebben nagedacht dat jij dus niet hele lappen tekst kunt maken in je advertentie. Even los van de ruimte die het inneemt in Google, in de resultaten, zal Google ook een gedachte achter hebben waarom die bepaalde tekens geeft. En in mijn ogen moeten je advertenties niet lullen, maar altijd to the point zijn. Zorg dat je ook specifiek bent. Dus heb het niet over veel korting. Nee, heb het dan over het percentage korting die ik krijg. Heb het niet over snel contact, maar over binnen 24 uur antwoord. Dus zorg dat je mij helpt tot een bepaald punt en wees ook specifiek. Ga niet meer lullen. Maar zorg dat je gewoon specifiek bent van, oké, okay, to the point, dit is wat ik je aanbied. En stop vervolgens met het verkopen. Stoppen met verkopen. Waarom moet je stoppen met verkopen? Een advertentie verkoopt niet. Een advertentie stuurt mij van plek A naar plek B. Wat plek A of plek B ook is, in principe is het een soort van verlengde. Kijk je naar de, een van de oudste advertenties, dan was het natuurlijk de contactadvertenties. Je, je plaatst een advertentie in de krant en hoopte dat je, uh, ja, iemand contact met je opnam. Het eerste contact. Je ging er niet vanuit dat je meteen ging trouwen en na ging denken over kleinkinderen. Laten nou, we beginnen met kinderen. Uh, en samenwonen. Dus zorg ervoor dat je het eerst nadenkt over wat is het eerste contact. Wat heb ik als eerste nodig om dat gesprek aan te gaan. En zorg dat daar de advertentie op gericht is. Dus zorg dat je... ...to the point bent en vervolgens geef het resultaat. Dus stop dan niet met, uh, probeer mij niet direct te verkopen, maar geef het resultaat. Wat bedoel ik met geef het resultaat? Geef het resultaat wat jouw product of dienst biedt. Ik ben niet op zoek naar juridisch advies. Ik ben op zoek naar uh, nou, het onderuitkomen van mijn boete of uh, het nou, vaker kunnen zien van mijn kinderen. Dat daar juridisch advies voor nodig is... Prima, maar uiteindelijk heb ik een bepaald resultaat voor ogen. Onderzoek dus met welke intentie jouw bezoeker jouw dienst of product uh, ja, wens te gebruiken. Dus waarom wil ik een nieuwe camera? Wil ik een camera om dit soort video's op te nemen? Wil ik een camera uh, om mijn bedrijf te starten? Wil ik een camera uh, om mijn kleinkinderen te fotograferen? Wat is de intentie van die aankoop? Hoe beter jij weet met welke intentie jouw klanten op zoek zijn naar jouw product of dienst, hoe beter jij kan inspelen op het resultaat. Want ik ben niet op zoek naar het middel, ik ben het op zoek naar het resultaat dat ik daarmee krijg. Heb je al deze tips gebruikt, dan geef ik je dus ook nog twee gratis tools mee, die in mijn ogen een hele hoop gaan helpen in het analyseren van de data en het continu optimaliseren van je advertenties. De twee tools die je... Eigenlijk altijd moet inzetten, heb je de dag vaker bekeken dan weet je over, waarschijnlijk over welke tools ik het heb. Tool 1 is de Google UTM beelden. Ik heb er talloze video's over gemaakt. Zorg dat je die video bekijkt als je nog niet weet wat Google UTM is en hoe je dat effectief kunt gebruiken. En tool 2 is Google Analytics... ...en de kracht van kanaalgroeperingen. Ook daar heb ik al een eerdere video over gemaakt. Dus mocht je dit soort tips waardevol vinden... ...zorg dat je ergens abonneert en ook op dat belletje klikt... ...zodat je geen enkele aflevering meer mist. Als je al deze stappen hebt gevolgd... ...alle tips die ik je al eerder heb gegeven... ...zorg dan dat je via de Google UTM beelden... ...exact weet welke advertentie, welke bezoekers en welke omzet opgeleverd... ...en zorg dat je via Google Analytics kanaalgroeperingen, exact werkt welk kanaal jou sowieso de meeste bezoekers oplevert. Want er bestaat een grote kans dat jij nu misschien wel op Google Ads aan het adverteren bent. Terwijl dat je dat veel beter op LinkedIn of op een andere website kan doen. Nou, ik wens je heel veel succes met het optimaliseren van je advertenties. Melanie, ik hoop dat je deze video bekijkt, want dit ging over jouw vraag. Mocht jij ook vragen hebben of uh, suggesties hebben voor een volgende Woensdag gemakdagaflevering, Laat wat van je horen en dan zie ik je bij de volgende aflevering.